De naam is Komen, lijsttrekker, eh, waterschappartij Onze Delta. En als je bestuurder wil zijn van een organisatie, moet je eerst nadenken wat voor organisatie is dat. Het waterschap is een organisatie die gaat over steden, die gaat over dorpen, die gaat over platteland. En in dat platteland gaat het over natuur en gaat het over landbouw. Geel somodo. Wij hebben als partij het motto dat we... Een koppeling willen leggen tussen al die factoren. En tussen al die mensen uit die verschillende gebieden. Met al die verschillende belangstellingen. Want voor ons is het glashelder. We kunnen niet zonder elkaar. Vrij simpel. Een stad overleeft geen veertien dagen zonder platteland. Als een boer geen stad heeft en hij moet zelf al zijn aardappels opeten. Dan wordt dat wat te veel. Als de natuur natuur wil zijn maar alles zelf zou moeten betalen. Dan is er. De... Ja. Is er geen natuur?